Hey jongens, de video van vandaag gaat over de review van een product wat ik echt ontzettend fijn vind. Ik heb hem al uitgebreid zelf getest en ik dacht, ja, hier moet ik gewoon een video over maken, want hij is gewoon zo fijn. De review van vandaag zal gaan over de Instant Self-Ten van Kruidvat. Nou, ik ben sowieso dol op producten van het Kruidvat. Ze zijn qua prijskwaliteit heel erg goed. En ik heb al eerder een review gedaan van een self product van het Kruidvat en dat vond ik echt zo fijn. Maar inmiddels hebben ze verpakkingen gewijzigd en ze hebben hele andere producten op de markt gebracht. En toen zag ik dus deze self -tenner. En dit is weer een heel ander product dan wat ik eerder heb gebruikt. Het is namelijk een mousse. En ik heb hem al best wel vaak opgebracht. En ik ben er een keer weer super tevreden over. En ik wil hem graag met jullie delen. Dus vandaar deze review. Nou, ik hoop dat je hem leuk zult vinden. En laten we maar gewoon aan de slag gaan. Oké, okay, dus wat is een self precies? Nou, de meeste self zijn een soort lotion. Een soort body lotion. Je brengt het op. Je moet het heel goed verdelen over je huid. Daarna goed je handen wassen, zodat het niet aan je handen blijft plakken. En daarna na 6 tot 8 uur ontwikkelt het een eigen kleur. En um, wat ik zo fijn vind aan dit product... Is dat deze net iets anders werkt. Als je hem aanbrengt ben je direct al bruiner. En daarna ontwikkelt zich ook nog de kleur door. Dus na 6 tot 8 uur zie je er dan extra bruin uit. Maar ik vind het fijn omdat je hem, als je hem direct aanbrengt heb je meteen een resultaat. En het lang blijvende resultaat... Dat uh, werkt dan een paar uren in en daarna zie je dat pas direct. Dus um, ja, dat vind ik gewoon heel erg chill. Want bij de meeste self moet je echt wel een tijd wachten voordat je er pas wel iets van ziet. En dat heb je bij deze dus niet. Nou, om te beginnen zal ik even voorlezen wat er achterop staat. Uh, Kruidvat Soleil Instant self tenmo zorgt het hele jaar door voor een natuurlijk gebronste tijdens zonder zon. Deze mousse geeft door de afwasbare kleurfilm direct een bruine kleur af bij het aanbrengen. Hierdoor wordt geen plekje vergeten en vlekken en strepen voorkomen. De uiteindelijke kleur ontwikkelt zich binnen 4 tot 6 uur onder een kleurfilm tot een natuurlijk uitziend resultaat. Verrijkt met olijfolie en glycerine om de huid te hydrateren voor een langdurig resultaat. Voor gebruik de huid goed scrubben bevordert het een egaal effect. Nou, dus dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Dat je van tevoren je huid scrubt, dat alle dode huidcellen weg zijn. En dat je huid super zacht aanvoelt. Want daarna is het eigenlijk alleen maar makkelijker om een selfdenner aan te brengen. Dus welke selfdenner je ook gebruikt. Eerst scrubben is echt, ja, gewoon de beste tip die ik je kan geven. <lacht> Oké, okay, um, en ik wil graag het effect laten zien op deze video. Om te laten zien van, um, werkt die nou eigenlijk echt zo goed als die zegt dat hij doet en zoals ik beweer. Dus ik dacht, nou, ik laat het gewoon zien. Um, wat belangrijk is, is dat je geen witte spullen in de buurt hebt. Dus ik heb ook expres zwart aangetrokken zodat ik geen vlekken maak op mijn eigen kleding. Want dat is met self-tender namelijk wel zo. Je moet echt heel erg oppassen met witte handdoeken, wit beddengoed, etcetera, Omdat het heel snel afgeeft en omdat deze van het kruidvat ook zo goed werkt. Is het ook echt heel intens voor bijvoorbeeld op handdoeken. Ik heb namelijk nou één handdoek die ik in de buurt had. En daar had ik um, wat overige zelf aan afgesmeerd. En die vlekken gaan er gewoon niet meer uit. Dus dat vooral niet doen. Als je donkere handdoeken hebt, dan maakt het echt niks uit. Maar um, dat is gewoon een tip van mij. <laughs> um, geen witte spullen in de buurt. Oké, okay? dat is heel belangrijk. <laughs> Oké, okay, nou ik zal laten zien hoe die werkt. Um, je hebt een heel handig pompje. Um, en je pompt zeg maar een bepaalde hoeveelheid op je hand. Um, nou, ik zal het laten zien. Het is ook gewoon een bruine substantie. Oké, okay. en daarna breng je hem aan over je huid. Ik zal deze arm gebruiken. En je ziet al dat hij zeg maar bruin uitsmeert. En hij ruikt, ja, hij ruikt gewoon een beetje naar zelftender, wat je altijd hebt. Uh, je moet vooral ook je onderarm niet vergeten, want dat heb ik altijd. En je pakt gewoon nog iets meer als je wilt. Gewoon nog een lager overheen als je denkt van, nou, de dekking kan nog wel iets beter. En het effect zie je direct al. Ik, ik hoop echt dat het goed op film overkomt, maar deze armen bij elkaar houden. Oeh! Zie je dit effect? Echt bizar, jongen. Het is echt uh, dat verschil. Deze arm is echt al veel bruiner En um, de binnenkant van mijn hand ook. Zie je dat als je dit en dit bij elkaar ziet? Dus met deze hand. Dus daarom is het heel belangrijk dat je direct, nadat je dit product hebt aangebracht... Meteen je handen was, anders heb je echt van die ja, super bruine handen. en Dat ziet er niet mooi uit. Dus dat ga ik eerst even nu ook als eerste doen. Voordat ik dadelijk weer de shark ben met hele bruine handen. Zo, dat is beter. En nou zijn mijn handen weer redelijk gelijk. Maar dat is heel belangrijk. Dus zodra je jezelf dan hebt aangebracht, was je handen. Want anders krijg je echt super bruine gevlekte handen. En dat wil natuurlijk niemand. Dus dat is heel belangrijk. Maar dat gaat heel makkelijk. Als je een beetje zee pakt en je uh, was je handen, dan gaat het er direct af. Maar als je dus te lang wacht, dan trekt het echt in je vel. En dan krijg je het er niet meer vanaf. Dan moet het er gewoon vanaf, vanzelf afgaan. En dat wil je niet. Dus uh, ik weet nog een keer dat ik op date ging. En dat ik zelf een had aangebracht. En toen was ik vergeten mijn handen te wassen. En ik had echt helemaal van die bruine. Vooral bij mijn, uh, mijn vingerkootjes was het echt extra bruin. Het zag er echt niet uit. Ik durfde de hele avond mijn handen niet te laten zien. Dat, was uh, maar dat is nogal awkward. Maar dat is dus een nadeel van het Dat je er even goed van af moet wassen. Maar daarna het effect is wel echt heel mooi. En um, omdat het ook zo snel intrekt. Uh, kun je ook snel je kleding aantrekken. Ik zou wel de eerste dag oppassen met witte kleding. Omdat het nog een beetje af kan geven. En als je dan zweet. Dan kan het afgeven op die witte kleding. Dus um, ik zou gewoon een donkere kleur aantrekken. Donkerblauw of zo Of zwart of grijs. Of groen of zo, weet je wel. Dan zie je er gewoon niet de vlekken ervan. Als het mocht het afgeven. Dus dat is iets waar je erg mee moet oppassen. Maar verder ben ik echt helemaal blij met dit product. Omdat het dus direct geeft het een bruine kleur af. Maar ook naar de hand ontwikkelt zich een kleur daaronder. Dus je dan gaat douchen en je past het bruine laagje eraf... Heb je zie je er nog steeds bruin uit, omdat de kleur zich helemaal heeft ontwikkeld en in je huid is getrokken. Dus dat is gewoon zo fijn. En ik, um, deze heeft ook wel een heel mooi prijsje. Hij kost iets van 4,50 euro geloof ik. Dus dat is echt niet duur. En omdat het een mousse is, verdeel je hem ook heel erg makkelijk. En het voelt ook niet plakkerig aan daarna. Het voelt gewoon lekker zacht aan. En ja, je ziet er gewoon zo bruin uit. Alsof je twee weken naar Ibiza bent geweest. Echt super fijn. Het enige waar ik een beetje mee zou oppassen is in je gezicht. Ik zou hem niet zo snel voor je gezicht... Gebruiken, dan zou ik echt wel een um, tanning product gebruiken dat speciaal voor je gezicht bedoeld is. Maar je kunt natuurlijk altijd wat bronzer aanbrengen om je gezicht net wat bruiner uit te laten zien. Um, er staat bovenop ook gebruik met handschoenen omdat hij dus afgeeft. Ik heb het geprobeerd met boterhamzakjes en dat ging op zich ook wel goed, want ik heb zelf geen handschoenen zo. Nou, als je handschoentjes hebt, dan kun je die natuurlijk gebruiken, van die plastic handschoentjes die je ook hebt bij harenverf of zo. Maar anders kun je ook bijvoorbeeld boterhamzakjes gebruiken. Ik weet dat ze ook bij Kruidvat zo'n bepaalde handschoen gebruiken waar je die zelfbruin mee kunt aanbrengen. Die heb ik niet gebruikt, dus ik weet niet of die fijn is. Dus als iemand daar ervaring mee heeft, laat het me weten, ik hoor het graag. Maar um, ja, ik vind dit echt zo'n aanrader. En hij maakt je zo mooi bruin. Het gaat zo makkelijk. Dus uh, ja, zeker weten kopen als je op zoek bent naar een zelfbruiner en je wil niet de hele dag in de zon liggen. Trouwens even daarover gesproken, het is dus geen um, zonbescherming. Dus als je hierna nog gaat tennen, gewoon lekker in de zon gaat liggen, heb je wel echt nog een factor nodig om je te beschermen tegen de zon. Want dat dit, dit product dus niet. Dus daar heb je gewoon nog een aparte zonnebrand voor nodig. Dus als ik de pluspunten en de minpunten tegen elkaar moet opwegen, ik vind het echt een fijne zelfbruiner. Hij werkt direct, je ziet direct resultaat. Aan de andere kant geeft hij wel makkelijk vlekken. En je moet dus heel erg oppassen met je handen. Dat je je handen goed daarna wast. Maar verder is het gewoon een heel fijn product. Um, ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover wilde vertellen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En heb je zelf nog tips of tricks of andere producten die jij heel erg fijn vindt. Laat me dan vooral weten. Dan wellicht probeer ik ze ook uit. Want ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te proberen. En ik zou voor nu zeggen, hele fijne avond gewenst. En ik zie je de volgende keer. Doeg!